Yo, beste kijkers van mijn kanaal, ik ben Andreas. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Laat zeker even die like achter. 30 likes zou super awesome zijn als we dat kunnen halen. Dus laat even zeker een like achter, jongens. Ik steek veel tijd met mijn video's en mijn tuna's en zo. Join me in Discord, abonneer op mijn kanaal. We zitten redelijk dicht bij de 2970 abonnees. En um, ja, hiervaart goed gevochten. Doet pijn bijna maar hard om dit te zeggen, maar um, ja, redelijk gevochten. Ja, um, yeah. oké. Okay. Kijk de video, dankjewel. <laughs> de in oh, general gezegd. Mij oh, nee. Mel west. Ja, oké. Okay. Voor west. Hey, boys. Ze lopen west. Heel hier. Heel hier was south west, oké. Maar blijven west allemaal zuidwest dan? Nee, niet allemaal. Ja, al dus de, de, de mensen heavers heavers blijven gewoon staan. Zodat je gewoon die kant in de gaten houdt zuidwest, want daar is iedereen. Let op. Let op. Doe even effe... Ga in, in de hersenen van je tegenstander kruipen. Wat willen ze doen? Pushen. Ja, met, met hoeveel moet je pushen om u, ons überhaupt te verslaan? Met z'n allen. Dus als ze gaan pushen, dan zijn ze sowieso gegroept. Oei, oei, oei, oei. Nee, emerald gefeest. Emerald blocks? Ja. Ja, ook hetzelfde. Dat is Hé, ja? visje gewoon wat omhoog of niet? Met bucket. Met... Uh... Zodat je niet te ver gaat staan, want anders bleef je niet niet te ver. Gaat. Op het moment dat ze... Hey, ja, lekker jij... hier bij die, kop, bij die kop, Lekker, hebben, lekker, lekker. Spam op die kopwebs. ze er zitten best wel lekker veel viss. mensen in help op te vragen waarom we dicht houden en dat soort dingen. pak je op op de vis hier in het midden. boos bij me echt te dood in in het midden. In de oh hier dood, midden, hier ja, ja lekker. lekker boys. verle dood. toch nice. vis hier beneden. boos. meer levens doodje. mocht niet hoog. mocht niet hoog. deze man. deze lekker broer. oh de. hey. hey, hey, hey ah, nice. <laughs> die wat, ja yeah, bocht, boog. Lekker boost. ik wil alleen die puncher zien, ik wil alleen die puncher zien. Lekker, lekker, lekker. eentje nog Ze staan voor het vocht hier met z'n allen. Er ja, zit er nog eentje in, Marisa. Oh, Ja lekker lekker lekker, een ja, ja, hekker. Ja. Hekker. hekker, Dat is zoveel lekker hoor. Bodie in in <laughs> ja, die inhekken nu, ze pakken echt de even van deads hier. Hey, waar blijft.? Ja, wacht is Zo, vroeg. kill, ga aan die kant staan. Hey, uh, ja. wie is dat? Het is omhoog. Freebo is voor jou. Freebo is op. Stouties, Freebo is. stout Kom nu omhoog, kom nu omhoog. Zonder ja, ja en zij willen een nieuwe lampbrug gaan feiten zodat ze ook nog even weer, weer rustig naar HIVA kunnen kijken omdat we ze niet op hun lamp mogen. Nou, groepsfoto. Dan. Cheese! Ik hou voor deze groep, what the fuck? Even, even je neplak oh? laten zien, jongens. Ja, <laughs> Minecraft. Hier waarop Zoutwest? Waar van hier Oké, ga er maar no, okay. heen. Ga er maar heen. Bousme, bousme, ja, go go, go, go. go, Je hebt daar een koppel aan. Ik de muur. Oké, okay, ga iedereen oh, link, links. van de muur. Ik Ik zie de muur. Ik de muur. Ik Ik Ik sta, Ik de muur. de de muur. de de muur. Klein de muur, zorg dat je free hebt. krijgt. Die push krijgt. je helemaal in, die stier. Achter de muur. Achter, de muur, achter Samen de muur. Samen ook een beetje achter. naar achter. Ze gaan fight op OB, reken daarop. Dus niet te veel naar voren en de achterste. Ja, blijf in de groep. dus niet je... oor... Blijf iets bij de lijn, blijf iets bij de lijn, blijf bij de lijn. Blijf even bij het vocht anders. Zelfs. Gebruik, gebruik, ja, onze gebruik onze defense tegen. gebruik onze defense tegen. Ze gaan op een muur staan ofzo. Ga achter die muurtje staan boys, ga achter die muur staan. die pusht gewoon hier joh, die gek. Ze pushen, ze pushen iedereen. is hey. voor de the gates. -aan the gates. Yeah, the gate. Kom de gate? de fight, Pak kor. Pak kor. voor die gate. voor gate. Ik heb allemaal kopjes achter hem. Ik heb zoveel veel Push, Lekker, lekker, lekker. Poes, poes, die muur. Boogste, boogste, boogste. er overheen, ga er overheen, Een paar mensen zijn achter. Een paar mensen van ons achter. Ja, let's go, let's go, let's go. Ik word er zo fucking veel gechased op, jongen. Iedereen, dit groepje gaat muurtjes op stoppen poes Niet over die muur, niet over die muur, niet over die muur. Fire, broze bar, broze bar, één muur en boom. Spreekt, spreekt, spreekt. Bogen, bogen, bogen, bogen. bogen, bogen, bogen. bogen. Hey, er zijn mensen achter, ah, mensen achter ons muur, mensen achter onze muur. Ze lopen allemaal omheen, zijn... ze lopen allemaal via East. Via links, via links, via, ja, via, via, east, via east. Via East, via East, boys, via East. Boost ze mij, boost ze mij, Oké, oké, 3, 2, 1, push, push, push, push. Ga maar op East, poes, ga maar op East. Poes, maar op. Poes, go, go, go, go. Ze gaan allemaal dood, ze gaan allemaal dood. Brikwassen tegen eigen muur aan, prikwassen tegen eigen muur aan e stop, niet. stop, East, top, east, top, nie east, east, boys, iedereen east, iedereen is. Blijf bij de groep, east, blijf bij de groep. East, east, east, east, east. Een paar mensen van nu zijn achter, Een paar mensen van nu staat achter achter achter achter niet, niet op zo'n hele, hele, hele groep hier, hele groep hier. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, oh, fight, fight, Let op je haartjes. blijf We Hebben 3 Geen losse mensen, Chase. Let op je help. Boys, we winnen, we winnen. Let op je HP, let op je voetbal. Lekker lekker, boys. Ga eten, ga eten. Ga eten. Blijf op ons land. Blijf op ons land. Blijf Hij is dood, ik ga door. Lekker, ga door, ga door, ga door. We oh, so zien bij de lijn de ja, door. Door. Bij de ja, lijn, bij de lijn, heel veel mensen lekker op apps. Ga top, boys, we winnen, we winnen, we winnen. Ik kom lekker, lekker. Pak die checks, pak die checks. Blijf bij de rand, blijf bij de lijn, blijf bij de lijn. Boos spelen ze, boos spelen ze. We winnen, easy boys, let's go, help de mensen. We hebben net echt op de HP, ik zie een paar van hun over-extra. Boys, boys, iedereen, iedereen. West, west, west, west, west, west, Ze komen hier naar voren, ze komen hier naar voren. West, 6 iedereen west. Boys, kom west, kom west. Allemaal naar ja. west, allemaal naar west. Boys, west, dat is bij ons fort. Bij ons fort staan er heel wat. Go, go, pushen, pushen, pushen, pushen, pushen. West maar. push west maar. Push west, Push west, boys. Push west, Push je eruit. Probeer eens af die, die, te snijden. Probeer eens af te snijden. Die red lance zo. Die, die moet dood. Ja, de, die ridder ons. Boys, de rest pusht op east. De rest pusht op east. Heel Hier voor op east. Hey, poa, poa, poa. Nee, hey, oh, niet op één iemand gaan. Ga al op. Kom niet, iedereen. Fight, fight, fight. Let je kills gaan, laat je kills gaan. Iedereen wij de eerste. inderdaad. Voel man. Push maar, push maar, push maar, push maar. Ze panicers, een panic. Push maar ze kan boys, push maar ze kan. De hele groep is hier, de hele groep is hier. Lekker boys, blijf eten, blijf eten. Let's go boys, push, push, push, push, push. Bij die bomen, bij die bomen.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 Jongens, ja, jongens kom op, je, op, op, Ik word is op ja, water opgechaset, de hele de heel nee, heaver. Ik, ik, ik ga nee, bijna dood hoor. We zijn bij bar 7. Ah. Let op, let ja, op! Blijf onze muur, voor onze muur, voor onze muur! Ik ben dood. We, We dood. Zijn worden wordt We worden teruggepusht. Boys voor onze muur, voor onze muur. Voor en help. Houd We die kopjes weg. Pushen ze eruit. We pushen cola achteruit, maar je moet ook doorpushen dan. Iemand help me, help me, help me. Mensen durven, mensen durven te weinig van ons hier. Bootspams, bootspams als je lopen, bootspams als je lopen. Nu neem we pushen, een pushen, een pushen. pushen. Gaan, ze gaan ze gaan kom op. Boys, push terug, push terug, push terug. Oh, oh, door, oh maar, push, push, push, push, push. Push, push, push. Ik ben 2-AP, boys, push. Niet naar achter, kom boys. Kom op, ga erin, ga erin. Mensen van ons gaan dood anders, mensen van ons gaan dood anders. Blijf erin, blijf erin. Oh, we zijn dood, we zijn dood. Boys, drie man in de middelste rug. Ze zijn dood. F*cken, ze we zijn dood. Wie is Jacks? Jacks ga gaat dood. Kijk, ja. hij is dood, hij is dood, hij is dood. Kijk, ja, nou, ik ben echt. Pak hem, Donny, Donny, pak hem. Ze zijn dood, ze zijn dood. dood. Lekker, lekker, boys. Boys, red hey, terug. Ze zijn dood, dan gaan. Hier nog eentje door, pro. Ja, Te weinig talig mensen. Oh, dit is so bad. Een HP, half HP. Zout, zout, help me. Iemand helpt me. Lekker terug. Noemen we het niet meer. Nog we het. Hoe je hoe je een HP bro. Daar terug is een rot en terug. Daar terug is een rot en terug. Ik worden de kalwin man worden. We worden gewoon bijgelak. Ja, we ja, zijn allemaal wat man. Ik uh, thuis... oh, shit, het. Holy shit, dat moet ik koude verboden Ja, het is.. eh... Waarom? Hoe komt dat nou? Als we daar als je Ja, weet je? Dat vocht dat in ieder geval wel wanderen. Ja, ja, dat vocht is echt kort. Uh, nu... Daar heb je nu weinig aan, maar ja. Hey, en leuk dat je nog aan het kijken bent naar deze video. Helaas ging deze zondagoorlog niet zoals gepland. Um, maar ja, ik denk dat de fout zat dat um, wij hun niet konden doorpushen, omdat hun altijd konden kuiten op hun land waar wij niet op mochten. En hun, als hun één goede push hadden, dan konden ze ons eruit pushen wat ze hebben gedaan, en wat ook heel slim is. Um, ook waren er allemaal kleine groepjes rond ons verspreid, en was ook, er was ook al een aantal lead dood, en... Weet je, na twee, drie pushes hadden we hun redelijk verzwakt. Maar ze kunnen altijd regenen en terug aanvallen. En helemaal op het einde hadden we nog een fight in de ice way. Maar ik ben niet doodgaan. Natuurlijk iedereen van mijn teammates want ja wat <laughs> Maar ik ben niet doodgaan. Half op een kite, je weet het, easy bro. Nul no deads, niks op proef, helemaal niks, uh, easy. Gewoon nul no dead streak, je weet, uh, je weet hoe het gaat.